Zo, we gaan even verder met ons uh, kunstproject. Ik wilde nog een aantal dingetjes uh, vertellen. Wat je kunt doen is de grootte van afbeeldingen kun je wijzigen. En dat doe je door uh, op de afbeelding te klikken. En dan zie je hier de keuze. Nou, ik wil hem klein in het document, ik wil hem middelgroot of groot. Nou, als je een groot wil afbeelden, moet je natuurlijk zorgen dat je foto... Uh, goede kwaliteit is. Nou, je ziet al dat dit uh, niet hele goede kwaliteit is. Dus uh, we zullen die klein houden en zo kun je dus spelen met de grootte in je document. Maar dat kun je ook doen zoals je ziet met de video. Nou, wat is er nog meer uh, te vertellen? Je kunt kijken naar het ontwerp, dus naar de lettertype, de patronen, wat vind je mooi. Ik zal eens even kijken, ik ga hem eens naar rood toe. En dan zie je dat in het document alles rood wordt met eenzelfde soort lettertype. Dus ja, probeer dat eens lekker uit en kijk even wat je zelf uh, mooi vindt. Nou, wat hebben we nog meer uh, toe te voegen? Uh, wat ook erg mooi is bij Sway, is dat je een, op een bepaalde manier in je document afbeeldingen kunt uh, weergeven. Hey, hier kun je dus duidelijk spelen met de layout. Nou, stel dat je zegt van ik wil een stapel toevoegen. Nou, dan doe je dat. Een stapel. En dan maak je er dus eigenlijk net als een pakje kaarten een hele mooie stapel van. Ik ga dat dus even doen. 1, 2, 3. En 4. Oké. Okay. Toevoegen. Nou, hier zie je mijn stapel. En hoe zie je dat dan in het voorbeeld? Hier zie je hem, eindproduct. Dan maakt hij net als een pakje kaarten een mooie stapel ervan. Dus dat is uh, ja, mooi, erg uh, gaaf. En uh, dit is een vergelijking. Nou, die heb ik hier uh, staan. Een vergelijking wil zeggen dat hij twee foto's naast elkaar zet. En hier is het voorbeeld. Dit is een vergelijking. En als je raster maakt, dat is deze... Dan maakt hij een soort vierkantje. Dus dan moet je wel vier foto's erin voegen. Dat heb ik niet gedaan zoals je kunt zien. Ik had bij de raster drie foto's. Dus dan moet nog een foto bij. En dan krijg je een mooi raster. Dus um, wat nog? We hebben gekeken naar het ontwerp. Het laatste kunnen we nog even naar de indeling. Nou, deze gaat um, onder elkaar zoals je zag. En je kunt hem ook naast elkaar zetten. Dan ga je eigenlijk van links naar rechts, net is een boek, door je presentatie heen. Nou, dus zo kun je ook de indeling veranderen. En wat is deze dan nog? Voorbeeld. Even kijken. Nou, dan is het eigenlijk een soort van een PowerPoint-presentatie, zoals je ziet. Vind ik zelf niet zo bijzonder. Dus ik zou zeggen, ik kies deze of die. En dan pak ik even deze. Nou, dus zo kun je lekker spelen met de layout layoutgroottes van afbeeldingen. Heel veel succes!